Ik kan niet zonder een goede moisturizer, zodat mijn huid niet uitdroogt tijdens de vlucht. Mijn verzekeringspapieren. Mijn EpiPen voor mijn notenallergie. Oordopjes voor muziek, mini-verzorgingsproducten en make-up. Een kussentje. Een telefoonoplader. Iets om te lezen. Een setje extra kleding voor als je bagage vertraagd raakt. Ik kan niet zonder mijn Nintendo Switch natuurlijk. Ja. Laptop. Mijn huisleutels, want die ben ik een keer vergeten. En die was zo in de koffer. En de koffer kwam niet aan. Dus toen kon ik ook mijn huis niet in. En geen koffer. En de koffer kwam pas drie dagen later. Mijn MacBook. De reispapieren. Mijn telefoonoplader. Een creditcard. Een dikke glossy magazine. Ja. Mijn eigen oordopjes. Schoon paar sokken. Mijn mp3. Mijn zonnebril op sterkte. De lippenbalzen. Ja. Mijn e-reader. Een nagelvel. Een goede podcast om te luisteren op je telefoon. Batterijen, kalkom voor tijdens het opstijgen. Een dopper zodat je achter de douane even je flesje kan bijvullen en genoeg te drinken hebt.